Hallo, dit onderwerp gaat over Video SEA, oftewel Video Search Engine Advertising. Dit is misschien wel de aller, allerbeste manier van adverteren die er op dit moment bestaat. SEA is al bekend als AdWords van Google. Je kan het een beetje vergelijken met het folderen op het internet. En zoals de meesten misschien ook wel weten, digitaal folderen met AdWords is effectief, maar nogal prijzig. Eén klik of weergave kost namelijk al bijna 1 euro en dan moet de bezoeker de kassa ook nog zien te vinden. Daarom biedt Spotcast oplossingen die afhankelijk van het budget kunnen variëren van 2 tot 10 cent per weergave. En dat inclusief de vervaardiging van één of meerdere video's. Men kan dus voor heel veel zaken in één keer terecht. Van research tot en met de distributie van de boodschap. Afhankelijk van de invulling zien we dat 10% van onze weergave echte belangstelling opwekt, doordat men meerdere video's bekijkt en of naar de website doorspringt. Want podcastvideo's worden bij voorkeur afgeleverd met knoppen waar men mee door kan klikken. SpotCast houdt van Permission Marketing, dat betekent toestemming om het verhaal voor te mogen leggen. We bieden onze video's vooral niet aan door het programma van onze kijkers brut te onderbreken zoals op tv of op YouTube. We laten onze kijkers uit eigen beweging onze banners aanklikken waardoor de kans op een prettige ontdekking het allergrootste is. Nou, wanneer gebruik je de gewone AdWords en wanneer pas je onze video-SEA toe? De standaard AdWords werkt goed voor mensen die heel precies op zoek zijn naar de goedkoopste of dichtstbijzijnde leverancier voor een product of dienst. Daarentegen biedt video sea van SpotCast de uitgelezen gelegenheid om de kijker uitgebreid kennis te laten maken met de aangeboden inhoud. Bij bijvoorbeeld een budget van 5.500 euro krijgt een klant tot wel 20 video's van een productassortiment. Met een uitstekende organische zoekmachine-optimalisatie van de video's, met de hotspot-verwijzingen naar websites en productpagina's, de video's worden aan wel 5 miljoen mensen aangeboden... En resulteren samen in meer dan 100.000 gegarandeerde weergaven. Nou, de totale kostprijs per weergave is dan 5,5 cent. Ja, en daar kan geen enkele flyer of gewone AdWords-campagne tegen op. Dus wilt u snel, makkelijk en betaalbaar uw producten in de markt zetten? Dan heeft Spotcast de juiste oplossing: Spotcast Video SEA.